Niet alle kinderen houden van geschiedenis, maar het is makkelijker te begrijpen als je het aantrekkelijk in beeld brengt. Laat de kinderen daarom zelf een film maken over de VOC-tijd en haal de geschiedenis dichterbij. Dit is de instructie die je hen mee kan geven. Bedenk een script voor de film over de VOC-tijd. Start de app Greenscreen by Doing. Maak een nieuw project aan door te tikken op Create new project. Zet op de onderste laag een afbeelding die je als achtergrond voor de video wil gebruiken. Zet de camera op de tweede laag.